Helijne, waar je de winkelen en wat zijn iedereen in een dirndel. Wieso? Ja, Frans, dat leurt zich toch wel rooien. Het is oktoberfeest. En ik vind ondernemers die moeten de ogen een steentje aan bijdragen. Het is goed voor de binnenstad, goed voor de ondernemers. En ook, we krijgen zoveel leuke positieve reacties van de klanten. Ja, we kennen er niet, niet omheen. Het is gewoon geweldig. Het is een groot feest. En dat laten we vrouw in onze winkels zien. Is het nu drukker dan normaal? Nou, ik neem aan dat ze door de binnenstad naar hier is gekomen. Nou, de stad is gewoon ontploft. de parkeergrazen staan gewoon helemaal vol. Maar het is geen plekje meer te krijgen en de binnenstad, ja, de lups bekant over de cup heen. Is het een gezamenlijke actie om alle ondernemers in een derendel te krijgen? Wordt dat niet gaan? Ja, dat zou inderdaad wel een, wel een leuk idee zien. Ja, er zijn nu verschillende ondernemers. Die stun inderdaad in de winkel. Ja, veel doen het nu al een aantal jaren. En ja, het is ook een, een stukje actiereactie met onze klanten. En het wordt zo gewaardeerd door de klanten. Dus ja, voor wat nee Hebben ze een mooie t-shirt achter de gangen? Wat staat er eigenlijk op? Ja. dat is die gaalse stad ter wereld. Dat is toch ook zo, zeker uh, deze dag. Er zit dan er ontplof gewoon. Ik denk morgen, als we, ja, morgen, zondag, met de optocht. Ik denk uh, ja, dat, zit, dat het gewoon stampenvol is. Heb dat ze is. open? Ja, tuurlijk zeven open. Er zijn ook jullie die wat uh, ja, niet van het oktoberfeest houden. Of die willen nog even gauw tussendoor gaan komen kopen. Uh, veel tot ze de maret of de, de stad gewoon. We zijn gewoon open. Het is dus voor wat niet.